Een van de grootste angsten van festivalorganisatoren is slecht weer. op 2011 werd opgeschrikt door extreem natuurgeweld. Grote hagelstenen, bliksem en een enorme valwind zorgden voor veel schade en zelfs dodelijke slachtoffers. Sinds deze ramp is weerbewaking op festivals door weerprofessionals enorm belangrijk gebleken. Maar helaas kwam dit voor de slachtoffers van 2011 te laat. Ik ben Joyce, ik ben 26 jaar. Ik ben bij Pukkelpop 2011 geweest met de heftige storm. Ik was met vrienden naar Pukkelpop en eh, het was eigenlijk heel gezellig. De concurrentie was aan het optreden. Het was de hele dag heel mooi weer. Echt warm, dus we gingen echt alle plekjes van de schaduw opzoeken. Ja, en toen op ja, drie tot vijf minuten veranderde het weer zo hard, toen uh, begon het uh, te onweren. Dus, uh, we stonden bij de legpaal in de buurt, Ik dacht van ja, onweer, legpaal, dat is niet goed. Toen uh, zei ik van jongens, we moeten eigenlijk een stukje van die legpaal vandaan. Ja, en toen begon het eigenlijk los te gaan. De dag begon gewoon heel mooi. Warm, broeierig. Uh, echt een zomerdag. Temperatuur liep snel op. Maar dat was juist de voedingbodem voor die, uh, voor die onweersbuien. Die ontstonden uh, heel snel, heel plotseling kwamen die stapelwolken tot ontwikkeling. En die wisten ook in een mum van tijd uit te groeien tot felle onweersbuien. Eigenlijk is het zo dat de energie die in een bui gaat, in zo'n stapelwolk, zo'n bloemkoolwolk... Ja, dat moet er ook weer uit. En dat gebeurt nog wel eens vaak uh, dan heel geconcentreerd. Een, een soort van trechter met regen en wind en hagel wat in één keer naar beneden komt vallen... Ja, en dat gaat met zo'n kracht. Uh, en ja, dat noemen we de, de, de downburst. Dat onweer kwam van allerlei kanten. Het was zo daar om te zien. Zulke uh, ja, takken van zo groot vlogen door de wind. Uh, echt op het terrein. Ja, en toen begon de paniek te ontstaan. Iedereen duwde elkaar, dus ik werd op de grond geduwd. En ze hadden het niet echt door dat ik niet meerende. Uh, dus, uh, ik ben door iemand, uh, ik weet niet door wie, uh, opgeteld. Kom, ja, je, moet, uh, je mag niet blijven liggen. En toen ben ik naar een tent gerend, de Proximus-tent. En ik dacht, ja, dat is wel veilig, want er waren hagelstenen, ja, dus, ik denk, 10 centimeter was het niet normaal. En dan in één keer, ja, ik hoorde gegil nog harder. En toen ineens, ja, was het zwart. Zo'n valwind, zo'n downburst, dat ja, lijkt toch ook wel een beetje erop alsof er een gordijn met regen en, en, en, en, en hagel echt op je afkomt. Maar die draaiing, zoals bij een tornado, dat was er niet. Uh, maar vergis je niet, bij dit type buien met dit soort downburst-achtige verschijnselen... Uh, ja, krijg je qua schade bijna hetzelfde als een bui waar een tornado bij zit. Uh, net iets minder, maar het scheelt niet veel. De zeg maar, het frame waar het is opgebouwd, knalde op mijn hoofd. Ik was uh, direct oud. En toen werd ik wakker. En daarna... Uh... Toen zei mijn beste vriend van Joyce je Bloed, de verpleegkundige, kwam gelijk op mij af en het bleek dat mijn hoofd helemaal open lag op mijn schedel. 12 centimeter ongeveer groot. Ze belden mijn moeder en ik weet nog dat er werd gezegd van je moet nu richting deze kant komen. want je dochter is zwaar gewond en we weten niet of ze het nog gaan redden. Ervaring heeft geleerd dat na Pukkelpop steeds meer festivalorganisaties het weer als een belangrijke factor hebben meegenomen in hun hele bedrijfsvoering. Dus je kunt het weer niet veranderen, maar je kunt er wel rekening mee houden. Dus veel meer festivalorganisaties hebben protocollen opgericht wat te doen bij onweer, wat te doen bij veel wind. En dat is iets wat voor Pukkelpop weinig of bijna niet werd toegepast. Dan besef je pas na een paar dagen van, oh wow, wauw, wat, wat is er gebeurd, wat, dit is niet normaal meer wat, wat er is gebeurd. Ik heb heel veel geluk gehad.